Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier bij de bowling, en jullie van En Judith heeft een laatje boog. En dat staat natuurlijk op beeld. Ik ben de beste. Dus ja. En alle leuke beelden komen ze uit een beeld. En nu is Natal aan de beurt. Hier is Natal, en nu gaat Lotte gooien. En dit is de stof. En Lotte voor de tweede keer gooien. Ja, is, ik had ik een aantal al Kijk, Dat was Oké, okay, check it. Okay, Lotte, Lotte, ook een pist. En als ik ben, kun je ook. Ja, en, bed. Bed. en, hey, het en het bed, pas, dit is ben, nee, En natuurlijk gaan we bumpers, want het is niet onhandig. Je bent lekker niet gestorven. Dat is Lientje. Nee, nee, nee. Natuurlijk gaan we kijken naar hoe Lien gooit. Ja. Daar gaat Lien. En ze gaat strijken. gooien volgens oh, haar. Net, net, net. Nee. Nee, dat ik dat oh, dat is niet. Oh. nee. Oh, nee, Bijna. wordt echt nog gauw. Benen. En Hoi hoi. Maar, Welkom welke welke ik... de vlog ik... nee, nee, nee. Welkom in vlog. Nee onze vlog. Ik in filmen, dus niet, moet je dat doen en dan Ja. Uh, nu ben ik aan de beurt. Ja. jij de vlog voor mij op. Oké, okay. Jullie vinden de vlog van mij over. Dit is online. Dus. Oké, okay, vertel maar, hou de kijkers maar een... in de klas. Ja, Noraly gaat de okay. mooie. En ik ga het filmen, maar ja. Ja, Noraly. Dat was slecht. Hoi, we hebben dezelfde zomme zaak van Lien en Julius. Oh, maar dat is makkelijk, die kennen. Kind of... Ja, wat zat ook. Als ze nu bezig is het wel Hele leuke dingen voor jou. Heel leuke dingen ja. is een heel trots op nee, Dat was een grappig. Ja. Oei, wat doet zij nou weer? Ze laat haar val vallen op camera. In nee, ik in vorm. Ja. Ik zie het in dus Ik zie het in vorm. Ik zie het vorm. Ik zie het in Ik zie het in bij Ik zie het in vorm. Ik zie het in vorm. Ik maar het in Ik zie het Ik zie het in vorm. Ik zie Ik het in vorm. Ik zie Ik Ik back in the game. En Nathan, wil je ook iets tegen de kijkers vertellen? Uh, nee, dat gaan, we niet, dat gaan we eruit knippen. Lippen, wow, damn, jullie hebben 66 punten. Nu is het naam in Ja, dan natuurlijk ook meegenomen. Ik eet gewoon dik, want ik heb een dik. Damn mag in de vlog? mag ja, in de vlog. Oké, okay, daar mee. gaat Nathan. Hopelijk kwaad wordt er leven. Oh god, dus dat is duidelijk. <laughs> <laughs> wow. Dat was een grap, die Nathan hopelijk heeft goed leven. Wow. Dat is heel goed, Nathan. Het is echt Nathan. <laughs> had je een foto genomen van mij? Ja. ja. Kijk hier. Ja. Hier en daar kan ik weer. Hey, ik heb oh, 38, Ik kan ik niet meer zien. Probeer het, ik heb er 40. Oei, de bal gaat wel een beetje naast, denk ik. Oké, welkom. Wie is Kelly? Lotte! Lotte! Lotte! Lotte! Lotte, Lotte, Lotte. Ah. Oh. Lotte is heel positief, man. Ja, want dat is pech. Maar ik voel is goed. Oh, nee! Oh nee. Dat is 3 0 Laat dan de kijkertjes okay. aanvallen. Hoe zit jij niet? Nee. Yes, yes. Laten, we gaan kijken naar Lotter. We gaan kijken naar Lotter Bowlingkunsten. Laten dan naar je het schermen. Uit schermen? Oké, okay, ik sta echt daarachter. Ik sta derde. Oei, dat moeten we inhalen. Ik sta derde, dat is niet goed. Ik wil het tweede worden. Oké, okay, we gaan kijken naar Lien. Stop. We gaan kijken naar Lien. Lina, stop. Goed zo. Oké, okay, Lien gaat voor de tweede keer gooien. En hij gaat ernaast. Och hem, Nu is het Nu is mijn En dan zijn weer. Ralli gaat gooien. Ik ga iets zitten. Ik ga die een beetje filmen. Oh hé, hey. ze gooit, ze gooit, ze gooit. Hoe gooit ze? Dat is goed, heel goed. Niet op de Dat niet. dat dat Ja. ja, dat is wel hè. Ja. goed. Ik zat daar met één punt achter. Ik zat tweede jongen. Ik Eén puntje achter. achter. Oh. Hier ja, gaat jullie Nu is jullie aan de beurt. Oh. Oh. Oh. Oh. Hoi Lien, jij zit werken voor de kijkertjes! Ga je te werken voor de kijkertjes? Wat zeg je? Geld op te Hoeveel geld? Oh, de bal is van Nu is het naad op beurt. als showcase. Dat is echt heel sexy. En wie get het ja, grappige is? Dat is mijn maat. Ik <laughs> wat je volkomzaam, hoor. Wie gaat dat maar 7%? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, maar we oh nee. wie gaat niet winnen We vloggen zelfs voor jullie verder. Ja. Oké, het is gedaan. Jullie... Wie is er gewonnen? Ja, vrienden. Jullie hebben Jullie Ik was vierde. Vieren. Maar we zijn dus klaar met ons potje.